Zoals zoveel mensen wil je ongetwijfeld je woning zo goed mogelijk isoleren. Maar heb je ook aan de buizen van je verwarmingsinstallatie gedacht? Door alle buizen van je verwarmingsinstallatie in niet verwarmde ruimte te isoleren, kun je zo'n 300 en meer euro per jaar besparen. Laten we eens kijken met behulp van een warmtecamera hoe dat komt. Op sommige plaatsen zie je de temperatuur namelijk oplopen tot meer dan 60 graden. Verwarmingsbuizen isoleren is niet zo moeilijk en al zeker niet als je daarvoor isolatieschalen gebruikt. Roger doet het even voor. Je kunt kiezen uit verschillende materialen. Polyethyleenschuim, elastomeer en wol. Sommige materialen zijn hard, andere soepel of zelfs heel soepel. Je hebt verschillende soorten sluitingen. Een snapsluiting, een zelfklevende aluminiumstrip zelfklevende naden of speciale lijm die je zelf in de naad moet aanbrengen. Doe zoals Roger en meet eerst de lengte van de buizen die je wil isoleren. Uiteraard isoleer je enkel de buizen voor warm water. Meet ook de afstand tussen de buizen en de muur en tussen de evenwijdige buizen onderling. Breken dan de diameter van de buizen met een meetlint of met een strookje papier. Deel dan de omtrek door 3,14 en je kent de diameter van de buis. Nu weet je de binnendiameter die de isolatie moet hebben. Koop 10% meer dan de lengte die je nodig hebt, want bij de plaatsing gaat er altijd wat materiaal verloren. Roger laat zien hoe je die drie soorten isolatiemateriaal aanbrengt. We beginnen met een snapsluiting. Eerst versnijd je de isolatieschaal. Snijd twee punten uit voor een vertakking in T-vorm. Roger brengt isolatie aan rond een rechte leiding en rond een gebogen leiding. Voor de hoeken gebruikt hij voorgevormde hoekstukken. Nu versnijdt hij de minerale wol. Ook daarmee isoleert hij een rechte buis. In de bochten is de isolatie moeilijker aan te brengen en ook bij flexibele of evenwijdige buizen is dat geen pretje. Mineralen wol gebruik je dus beter enkel voor rechte buizen. Tot slot de isolatie uit elastomeer. Roger begint opnieuw met een rechte buis, daarna een gebogen stuk en dan een flexibele buis. Hier isoleert hij twee buizen samen. Op de moeilijke plaatsen gebruik je beter isolerende tape. Denk er ook aan om de openingen rond de buizen in het plafond te isoleren. Roger probeert eerst polyuritaanschuim, maar het gat blijkt te groot en het polyuritaanschuim blijft niet zitten. Dus probeert hij het nog eens met mineraal wol, wat ook een goede oplossing is. Weet je nog dat we de temperatuur van de niet geïsoleerde buizen hadden gemeten en dat die hier en daar opliep tot wel 60 graden? Wel, door de isolatie is die temperatuur tientallen graden gezakt. En dat levert je een flinke besparing op. Je weet dus wat je te doen staat. We'll I'm sorry.